Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Welk gevoel spreekt er uit de laatste alinea? Je moet natuurlijk weten waar je uit kunt kiezen. Strijdlust, dat is op zich positief. Begrip, dat is ook positief. Ambivalentie, dat is een dubbel gevoel, positief en negatief. En verontwaardiging, dat is behoorlijk negatief. De laatste alinea is ook weer ingewikkeld, maar in de laatste zin lees je non. Het gaat juist alleen om het opofferen van historisch erfgoed voor een paar euro's. Dat is behoorlijk duidelijk negatief. Antwoord D. Zo, zie je het nog zitten? Dat was gelukkig wel de allermoeilijkste tekst van dit examen. Hopelijk valt de rest een beetje mee. Succes!